Hallo, voilà. het prototype van mijn, van mijn brander is klaar. Zo ziet er dat uit. En dat is zo, dat is nog maar een prototype. Ik moet dat nog te goeien maken, dat ik al eerst geprobeerd. Hier, je gaat de gas in en via een klein gaat dat daar door. Maar je zaagt te veel lucht dus in deze is het beter. Er zit zo een staafje in. Zet ik eens zien, hier. Ik ga dat ook niet zijn, Maar nu wel, ik, ik zie je daar vanachter. Dat is mijn staafje met een uh, zo een speciale sprayer Van die ombroel dat ik hier afgenomen heb. Zie dat is een klein gaatje. Hè. Zo. Oeh. Dat is wel een is mijn systeem hier. Uh, ja. Even een schaas ik Een beetje redelijk dan met deze. Hier. Dat is zo. We ja, gaan ja. een regelmatig grote druk. Loppen, zo. Ik het hier Mijn gasbank staan, die staat hier. Dan heb ik zo een drukregelaar. Ik doe een andere Hier Nu brandt hem eigenlijk nog maar just op de resterende gas dat in de duim zit. Ah, is hem op. Ik ga zelf dat iets, iets opwarmt op die manier. Een fijn stukje. We zullen zien. een stukje verder. We gaan eens kijken. Ja! Flesje toe. Ik ga het ja, ik goed ijzer in wegleggen. Dan ga ik mijn voeten verbranden. Het is dus voor die die voor mij geduimd hebben. Het was het waard. Nu kan ik mijn steentjes bij elkaar gaan zoeken. Voor een smisje te maken. Dat snel opwarmt. dat is dat dan? Van mijn vorig smisje. Tuurlijk. Goed. Smies, goed. Oh, het is warm. Dus ik ga nu werken aan het, uh, het goede typen. Want het goede type, nee, het goede type. Fijn aan het beter en balsaarslijst. Goed, mensen, tot binnenkort.